Check. Kijk, check. Oh, Kijk eens plek, Oh, Oh, de bel. Oh, Kijk eens aan de bel. Oh, de bel. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Joyce duft dat bel. Oh, Joyce. Kijk eens Joyce. Nieuw water Joyce. De bel. Kijk eens. Kom mag mee helemaal. Hé hey Joyce, alleen Roosje, kom niet! Ja, daar kunnen we niks aan doen. Die heeft heel de hooi leeg. En ik had hem goed gevoeld. Oh Joyce! Oh, dat gaat niet goed. Oh Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black Jack! Kom eens Black Jack! Oh, Black Jack! Kijk eens Blackjack! Hey, Hé, hey, daar is Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, kom maar Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, oh Roosje, water genoeg Roosje, hé hey, goed zo Joyce. Ho, oh, Joyce! Hé, en de mensen kijken zo goed uit. Kom maar, Joyce! On, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack, welkom! Oh, We gaan de gemeente Ja, Oh, oh, Blackjack! Hoi! Oh. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Deze aan de bel. Ja, Roosje kom niet hè? Dat is niet goed. Hij kan het ook gewoon, maar Hé, hey, Roosje, maar Roosje wordt dus niet, is déjà ja. Joyce, kom maar Joyce. Goed zo Joyce. Hey Roosje, Hé, lekker, Hé! Alles is op aan de bel. Nee hey, aan de bel. Hey. Goed zo Joyce. Ah ja, Roosje die. Gaat